Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cooldive.nl, Scheveningen nieuws en Wilo onderhoudsbedrijf. Beste welkom alle bij Europa Park. Onzo so wijter, ontzo onzo so wijter, Want je kunt namelijk ontzettend veel gaan vertellen over Europa Park. Normaal liet doe ik aan de ingang een klein verhaaltje. Vervolgens doe ik dan een intro met de geschiedenis van het park. Het stukje waar we nu eigenlijk in zitten. Maar er is gewoon ontzettend veel te vertellen over Europa Park. Zij ze hebben zelf een zeer lange geschiedenis. Die ze goed bewaard hebben. En uh, ja, daarom kun je ook gewoon ontzettend veel over het park vertellen. Andere parken bijvoorbeeld die zich doorontwikkelen, ja daar hebben ze geen cijfers van attracties die gebouwd zijn en die weg zijn, etc. En Europa Park allemaal wel. Dus ik verkort deze intro even. Het park is namelijk begonnen in 1975 aan het Europa Meer. Echter is het park daar nooit gebouwd, want tijdens de bouwplannen hebben ze het park verplaatst naar rust. Echter konden ze daardoor de naam niet meer veranderen en bleef de naam gewoon Europa Park. Het park is een van de best bezorgde parken in Europa. Disney Dulders ze alleen ervoor voor zich en de rest is allemaal gewoon achter zich. Het is echt een gigantisch populair park. Ze staan op plaats nummer 3. Nou, hoe kan dat? Disney heeft twee parken. Disney Studios en Disney Resort. Dat zijn twee aparte parken. Daarom staan die twee voor Europa Park. En daarom staat Europa Park op plaats 3. Maar het is echt een gigantisch populair park. Dat is puur alleen voor de bezoekersaantallen. Maar de bezoekersaantallen bij Europa Park stijgen volgens mij nog steeds met de dag. Europa Park is ooit gebouwd door de familie Mack. En de familie Mack is bekend van heel veel carousels, zoals bijvoorbeeld de Muziekexpress. Express. Ontzettend populair in het buitenland, met name in Duitsland. Ze bouwden dus kermisattracties, maar ook gewoon attracties voor ja, de attractieindustrie. Om hun attracties beter te verkopen, bedachten ze om een pretpark te openen. En daarin lieten ze een panoramabaan lopen, een treintje. En daar begon het allemaal mee. En dan konden ze zo uitbreiden. En dan konden ze hun eigen attracties, die ze bedacht hebben, in een park plaatsen. Want een ja, bewegen model verkoopt beter dan een papier. Wel wel, het park groeide en groeide. Het eerste themagedeelte werd Italië. En dat werd in 1982 gebouwd. Hierna volgden nog veel meer themagebieden. Zoals in 1984 Holland. In 1988 Engeland. In 1990 Frankrijk, Scandinavië, Spanje in 1994, Duitsland in 1996, Rusland in 1998, Griekenland in 2000, in 2005 van Portugal en in IJsland in 2009. Om maar even een paar themagebieden te noemen. Alle attracties die erin kwamen, kwamen tegelijkertijd ongeveer met die themagebieden. Dus je kunt zelf wel een beetje inschatten hoe oud de attracties zijn. En nog op de dag van vandaag is MEC eigenaar van het park. Het is nog steeds een familiepark. We gaan eens beginnen met deze review. Pak een kopje koffie, pak het lekkers, want we gaan heel lang zitten hiervoor. Maar het is dan ook wel een fantastisch park. Welkom allemaal in Europa Park. We gaan beginnen jongens. Het ziet er al schitterend uit hier Het lijstje van alle attracties in het park. En het lijstje van alle shows in het park. Nou ja, jullie kennen me, ik ben een showman dus die gaan we niet zien vandaag. De attracties wel. Hi. Dit wordt ons speelterrein voor vandaag jongens. En dat is een flinke. Het eerste landje voor vandaag is Duitsland. Zo gassai ze zijn beginnen ze als eerste met zelf. Wat hij legt ook de hoofdingang. We komen hier door mijn attractie mensen. Er komen niet uh, veel mensen. in het water. De Panoramabaan is een treinbaan waar het allemaal mee begon in 1975. De bouw is Change Inc. en dat was de allereerste attractie van een park. Waarschijnlijk reed het nog niet zo'n grote ronde wat het vandaag doet. Vandaag heeft het namelijk een paar stationnetjes en rijden door het hele park heen. Waarschijnlijk in 1975 was de eens een stuk korter. Vergelijkbaar was het met de Efteling waarbij de treinbaan daar ook iedere keer werd aangepast. En ook later stoomtreintjes erbij kwamen en stoomtreintjes eraf gingen. I love you. Bikinger Island. Ze hebben ook nog een Calypso ride. Echter uh, staat hij er verlaten bij. Goedemorgen jongens, welkom allemaal in het sprookjesbos van Europa Park. We gaan eens kijken welke sprookjes ze hier hebben. Doornroosje. Hanso und Gretel Dit soort hallen zijn in in pretparkenland en ik denk dat je dit soort hallen in de toekomst veel vaker gaat zien bij verschillende pretparken. Prachtig, het ziet er wel een beetje uit als een Plopsa-stel. Grote bloemen, indoor rides, heel mooi afgewerkt. Ja. Hier, ze staan met die kindertas, zoals die freefall. Ja, dat doet mij denken aan Plopsa. Ook deze attractie, dit zijn gewoon de kikkertjes van Plopsa. Uitere de Arthur de Ride is de nieuwste achtbaan van Mac en de nieuwste attractie van Europa Park. Arthur de Ride is eigenlijk een omgekeerde powered coaster en is gebouwd in 2014 de lengte van de baan is 550 meter de hoogte 13,5 meter hoog en de maximale snelheid is 31 kilometer per uur maximaal kunnen er zeven treinen oprijden en dat is de capaciteit van heb ik jou daar en het is feitelijk gewoon een achtbaan gecombineerd met een dark ride een zeer mooie attractie ja. King Arthur, of ja, Arthur de Ride. Right. Ik dacht eerlijk gezegd dat King Arthur was van het sprookje, weet je wel. Maar het is een ene van de elfje, en dan gaan we gaan nu dus naar beneden. En dan worden we heel klein, en dan draaien we ons om. we gaan zien, ja, Elf, Arthur. Er zit nog wel in de ride, right, maar hoe die precies, ik weet het eigenlijk niet zo, ik zal het proberen te vertellen wat ik zie. En je kunt hetzelfde beeld, kan wel zien, je het gewoon. Ja, we zijn hier wel klein gemaakt, dat is dus Arthur, hallo. <middels> Elf andere, ja. Klopt op mijn hoofd, geen idee wat we op ons voorstellen. hebben. Dezelfde dag, uh, ja, je, Een beetje zoals dan Nageland, met een met groen staan. Efteling natuurlijk met uh, de laagjes. Dat idee is het een beetje meer, een beetje fantasie. Hier wordt er eentje boos. Ja, de hoofd geen idee, maar wordt boos. De generatie de stoelen, dat is wel leuk. Oké, okay, dan gaan we de eerste een keer naar buiten. We het een soort achtbaan wordt het namelijk achtbaan gecombineerd met de hartbike. Dan zijn weer binnen. En hier is het een beetje jagen. Make a disco after, play the game. Steal a nicker. I like it. De putdeksel zijn hier geteamd, mensen. Zullen we er een keer meenemen? Een grondtrekken als souvenir. Dat? Rapunzel. En zo verlaten wij hier het Sprookjesbos. Allemaal welkom in Oostenrijk. Express. De Alpen Express is een Mac-powered coaster. Gebouwd in 1984 en een van de eerste achtbanen, zo niet de eerste achtbaan van het park. De baanlengte is 264 meter, de hoogte is 6 meter en de maximale snelheid is 45 km per uur. Ja, jongens, daar gaan we. Tjuketjuketjuk. Alpen Express. Yeah. Nou, we gaan schrijven met dat ding. Ja, het is, dat is een van de eerste attracties hier in Europa-park, dat is de Power Pack coaster. Zoals u die wagen in de attractieparking, ik denk een van de bestsellers die ze ooit verkocht hebben. We gaan nu een tunnel we in de komende diamantenweld, sauberweld als we dat noemen. We wil de waterbaan door en dan gaan we dus een jongetje voor een tweede ronde. Hopza! Hij rijdt altijd twee rondjes, hoe druk het ook is. We krijgen hetzelfde vaalkje nog een keer. Dat was de Alpen Express. Ik moet zeggen dat dark ride stukjes een mooie toegevoegde waren aan deze achtbaan. We zijn weer aan baan op, oftewel uitstijgen. Die Sauberweld is een zogeheten walkthrough. Een dark ride waar je heen loopt, zijn een soort loopspookaars alleen al zonder spookjes is nou, dus een soort uh, oude houtzagerij. En hier uh, is de deur kapot. Weten, klauwen, beer. Oké, okay, dat is het, een beer. En daar achterin ligt uh, de timmerman. Welkom in de Sauberweld, het is een uh, rijke diamanten. Allemaal trollen die diamanten aan het uh, mijnen zijn. Hieronder uh, vaart de Tiroler Wildwaterbaan. En het treintje rijdt hier doorheen. Die rijdt daar met de hielix, wat we net gezien hebben. Heel mooi gemaakt hier. Nou, leuk gemaakt. We gaan door. De volgende Tiroler Wildwasserbaan. Wasserbaan. De Tiroler Wildwasserbaan Wasserbaan is een Mac Ride. Ja, dat zal je verbazen in het park. En is een logvloem en gebouwd in 1978. De eerste van dat type ooit gebouwd. De val is 18 meter hoog, de hoogste val. En de lengte is 800 meter. In totaal kunnen er ongeveer 20 bootjes op. Maar die zullen niet altijd tegelijkertijd varen. Ik moet ze even complimenteren in de park. Al die attracties worden heel goed afgevuld met single riders en dubbele mensen in een bakkie. Zodat de wachtrijzen kort mogelijk zijn. Goedemiddag allemaal, welkom op de Kirole Wildwaterbaan. Dit is een MAC Wildwaterbaan, een van de eerste ooit gebouwd. Oftewel een prototype. Hey. We varen rustig rond op weg naar de eerste drop, die is erachter een kleintje, hopelijk is die niet zo nat. Maar we gaan dat meemaken. De baan ziet er in elk geval ondanks de leeftijd goed uit, mooi afgewerkt hier, mooi met de parken eromheen. Lekker weer. Dus uiteindelijk kan er niks aan gaan vandaag. Al word je nat, ben je sowieso zo droog. Toch? hè, Stan? Ha, En ha. Ja. Godverdomme man, Godverdomme, ik ben zeik en zeik hier, bam! Het is gelukkig best wel water. Het is zwart dus ik kroon snel. Wat ik al zei, 30 graden, kan niks van gaan. Oké, okay, we gaan de grond in, daar gaan we sauberweld in. We gaan wat diamantjes bekijken en wat trollen. Ik schrijf die de Wat Nou, dan zijn we weer binnen. Net hebben we geloven, dus hebben we zijn met een treintje rondgereden en nu varen we er Ik vind het erg mooi dat je drie afgasjes combineert in één hal. Daar is europa er maar goed in hoor. Echt sfeer creëren, hier is de echt sfeer. Het ziet er heel mooi uit. Het meer dan. al. Nou, meer met de water, dan behalen we wat minder. <laughs> ik stap eigenlijk nu een man die met water Ben van dat man. Nou, dat was een diamant de diamantenwereld. We gaan in de buitenkant. De laatste bal, de hoogste bal, de laste bal, denk ik. Dat de kleine bal die, al schotjes, ja, de water, die, was, die op twee schotjes, ja, dan krijg volle water die bal niet te het water. Dat lijkt eigenlijk toch niet zo dat Dat is de hoor. Hoor jullie dat? Oh, voor Maar ziet. ik dan la la la Daar gaan we jongen! 3, 2, 1 en actie! Lekker hoor! is hey. Ik neem mijn woorden terug mensen. Deze is ook best nat. Nou, gelukkig is het water best schoon. Als je aan de rivier kijkt, niet zo naar hele vieze groene drap. Dus dat is al goed, het ruikt tot fris. Het ruikt een beetje naar chloor, ze hebben een chloor erin gedaan. Als je daar naar kijkt, ja. zou je zeggen, hè? het is gewoon groen water. Nou, misschien was het in de rivier wat anders de waterpompen. Maar een leuke waterbaan, ondanks zijn leeftijd toch goed nat. Maar wel vreemd eigenlijk dat Mac geen reverse erin gezet heeft, dat je toch kon omkeren. Snap je? Dat ze er dus zelf verkopen van allerlei prepparken, dat je achteruit gaat. Dat ze deze misschien ook wel aan kunnen bouwen. Die missen we toch. Maar ja, wat ik al zei, oude baan, goede natte baan. We hebben er weer van genoten, mensen. Welkom mensen, we zijn al weer in Spanje. Allez. Mijn papa heeft het plezier om u te presenteren voor een paar instanten op de scène van het Quartier Espagnol. Beide hier nogal nogmaals de kermis, de sturen me bijvoorbeeld in België van Anes en in Duitsland en de fierishing is gewoon een ja super race zeg maar jetpop en zo maar dan van Mac We gaan door jongens, want Spanje heeft verder niet zo heel veel te bieden. Welkom allemaal mensen in Portugal. Daar gaan we dadelijk even meteen in. Lekker. De volgende weer Atlantica. Atlantica Super Splash is een MEC waterachtbaan en is gebouwd in 2005. En dit is een goed voorbeeld van een model dat je bouwt in een park. En wat een succesnummer wordt, want Plops heeft er namelijk eentje gekocht en er zijn er meer van verkocht nadat hij gebouwd is in Europa Park. De lengte is 390 meter, hoogte is 30 meter en de maximale snelheid is 80 km per uur. Er kunnen maximaal zes treintjes oprijden tegelijkertijd. Zo wat hier is gewoon een dark ride, jongens. Echt schitterend gemaakt hier. Kijk dan. Zo nou, mooi. Met. Nou, welkom allemaal op de Atlantica. Het is een uh, ja, super splash van Mac. We kennen dat van Plopsaland. Maar Deze heeft dan turntables, oftewel tafels die kunnen draaien. Dan rijden nou op de eerste turntable. En dan gaan we 360 graden draaien en dan zien wij uh, uh, ja, de hele omgeving. Dat zien we meteen we hier achter meteen platteland is. Dus het park heel mooi met boompjes dus en alles hier naar schoon vlak. Daar draaien we rond. Dan zien we ook wat daar achter, daar ligt rust. Dus daar zijn we net geweest. Maar dat uh, ja, Martianwald en zo was, is allemaal het rustige deel van het park. Dus daar zitten niet al die grote attracties meer, zoals dus de Efteling. Efteling is ook zo. Daar bouwen ze dus al die ronde attracties eruit. gaat allemaal achterin, zodat Kaas overal geen last heeft. En dan zie je precies hetzelfde. Ze bouwen alles achterin, dat rust geen geluidsoverlast. Nou, we zijn 360 graden ondermiddels gedraaid. Dan staan we eens ze achteruit. En dan gaan we achteruit een valletje op door naar de volgende turntable. Nee, doe nee, je lekker hoor. En dan gaan we dus de andere deurtebel op. Daar draaien we niet, weer 360 graden draaien. Daar draaien we gewoon een keer 90 graden op naar de drop toe en dan gaan we naar beneden. Yep. Boutje ligt klaar en we gaan nu naar voren yep. en dan gaan we zeggen lekker door. 1, 2, 3, here we go! Ja, leuk baantje. Nou, dan moet je dus hier lekker rustig varen naar het stationnetje. En dan moet je niks uh, van weten en bla, bla, bla, bla En dan moet je één keer op een ongewachtstplats. merken aan die mensen onder zee, want die weten het namelijk niet. Kijk, hoppa, dat is één, die is verder weg. Gaan ze allemaal daar naartoe kijken, oh Kijk, en deze komt naast de boot, let op. daar waren rustig zo'n stationnetje. Het volgende gebied alweer, IJsland. De kleine monorail maakt de kleine ronde in een park en is naast de grote monorail een aparte monorailbaan. De baan is gebouwd door Mack en in 1990 gebouwd in een park. De baan heeft twee stationnetjes: eentje in IJsland tegenover Wodan. Ja, eigenlijk de Splash Battle, om beter preciezer te zijn. En eentje in Engeland in Historama. Dit model is gewoon een showmodel geweest en daarom is hij ook gewoon in een park aangelegd. Daar gaan we jongens, Great America International Zo zowel Wodan. Dit wordt rammen, dit wordt lachen, dit wordt een achtbaan. Wodan, Wodan Timboer Coaster heet hij volledig uit. Is gebouwd door Great Coasters International en type is een houten achtbaan. Hij is gebouwd in 2012 en de lengte van de baan is 1050 meter. Een hoogte is 40 meter en de maximale snelheid bedraagt maar liefst 100 km per uur. Er kunnen maximaal drie treintjes op de baan tegelijk rijden. Ik heb Het ja, is de hele heel goed gemaakt, de Prachtig. Ja. Het is hier gewoon een complete dark ride, jongens. Nou dames en heren, welkom op de Wodan. De Wodan is een houten afbaan van Great Ghosts International. Als het goed huis een keer. Patrol, Joris en de Draken. Een soort klein afbaantje voor het naar de camping gaan. Leuk dat deze bocht gaat. Opvallend aan deze achtbaan is dat er dus geen riemen in zitten. In Joris en de Draak en Trooi zitten zit riemen in. In deze zit dan niet alleen de beugel. is ook helemaal niet nodig, de riemen. Dat is echt schijn. Schijnveiligheid, want die beugels zijn al goed beveiligd. Die kunnen onmogelijk opengaan tijdens de rit. Maar voor de mensen, voor de psychologie, willen ze toch dat er een extra riemen in zit. Maar goed, het zij zo. Deze zit dus niet, dat is mooi. We zijn ondertussen boven aangekomen. En jullie weten dat ze bovenaan gaan weer naar beneden. En dan gaan we heel snel naar beneden en dan we hier rammen met die bak! Hier weer naar buiten. Stationnetje in, stationnetje uit. Naar een ik toch even in, dus we moeten nu terecht aan gaan stappen. Ja. dan een van de betere outraafbanen hier in Duitsland. Blue fire, mega-goster. Blue Fire is een Mac gelanceerde achtbaan met inversies en is gebouwd in 2009. De baanlengte is 1056 meter en de hoogte is 38 meter. De maximale snelheid op deze baan wordt gehaald natuurlijk bij de lancering, is 100 km per uur. Daarbuiten kunnen er ook nog eens vijf treinen op deze baan rijden en dat is onnoemelijk veel. De capaciteit is ook weer erg hoog. Een zeer mooie achtbaan. Het uitdekt, want de volgende die al. Ja, we deze niet, hè. Een soort die de meter die ons zien, maar die werkt wel of niet. Een beetje jammer. Nee, maar ja, misschien een keertje. Oké, okay, jongens. Welkom allemaal op de Blue Fire. We gaan een soort dark light door, dat is het eerste stukje. We gaan allemaal poppen en dergelijke, Einstein en weet niet hoe wie allemaal. Een soort grot gaan we door. En dan worden op de lancering gezet De breaks op. Even tot rust komen, Adema. En dan gaan we door, lekker door. Oh. Oh. Dit is Blue Fire, Rapsa. Ja, nee, dat doen we één keer. En dan gaan we nog een keer op de kop. Soepel baantje dit, voilà, Rapsa. Wauw, jongens, dit is echt lekker. Dit is misschien wel de beste afbaan van de heel open park. Gaat er wel zilver Laatste goed. Laatste poging voor de inline twist. Heel langzaam. Oh, hier word je echt je stoel uitgelift joh. Lijkt net of je eruit valt. Dan gaan we de brakes in en dan is het weer ten einde jongens. Dat was de blue fire voor vandaag. Heerlijk baantje. De volgende is Scandinavië. Juist aan het aanleggen zo te zien. Oké okay, mensen, we gaan naar de grootste darkride van het hele park. De verzonken stad. Oeh, de die stad. Nou, die is diep verzonken, hè? Nou, dat was hem. De grootste darkride van het park. de volgende wordt de fjord rafting jongens de fjord rafting is een Itamin AG rafting type gebouwd in 1991 en de baan is 600 meter lang er kunnen 30 boogjes op en opmerkelijk hieraan is natuurlijk dat het geen Mac ride is en dan wacht gewoon een winkeltje waar je eten kunt kopen apart Hallo allemaal, goeiedag welkom op de Rafting hier in Europa Park. We gaan rond en we gaan nat worden. Zin in? Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, jongens, daar gaan we. Eerst test, Alsjeblieft. Ah, dat dat Helemaal dat voor jou. Lekker hoor. Oké, Kom hier, schnaast. Oh, waterballetjes, er zijn er kwal op. Dat hey! Dat dat oh, kijk hier, een emmertje, dat is leuk. Kijk, dat is een emmertje. Hey, hey, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nog... nee. Ah, ah, ah. Oh, is, zo in van is een beetje lek. Samen ah. langs een staat je familie. En dan gaan we een tunnel in met een beetje nevel. Oeh, ah. Oh. Het is een oude baan van 1991. Nou, geen ik en geen extreme vallen, maar het is best nat. Oh, nog maar trolletjes. Kijk, vuur. Hey. En dan komen we bij het eerste golfslagbad. En die is heftig. En er staat ook een van de droppel. Er staat hier nog met het water. Die is de hele loon erin gegooid, alleen maar om op die knop te drukken om nat te worden. Oh, nee. ah, ah. oh. Dit is een hele heftige Oh, En dit is zo leuk, het golfslagbad. Er zit hier een knop. Met een hele vervelende man. Hoppa! Lekker door! Kijk, daar staat hij nog! Er staat hij nog! Ah. Ja, waarom, waarom? Oh, ben zijknat hier nog tussen! Nou, ik moet zeggen, ik ben Mene al natter in dan in die Piranha bijvoorbeeld. Mene niet te geloven, het dus gelukkig lekker weer. Ik zal hem niet aanraden met slecht weer deze dagen. Ja, Dit zijn golven! Nou, gelukkig pakt je onze boot dit keer niet. Tenminste, niet aan mijn kant. Aan de andere kant heb ik niets mee te maken. jongen. hoor, dat Je moet je voet vast houden. Dan okay. ah. Langs de volgende nee. Ja, dan zijn we zijn al bij het einde. is Fjord Rafting hier in Europa Park. Best een heftig baantje, ondanks hij al oud is. Die zijn knap mensen. Prachtig gemaakt dit. Beetje als een uh, vissersdorp. We zijn weer thuis jongens Holland ja. In Nederland staan twee succesverhalen van MEC. Dat is deze Vliegende Hollander, zo heet de Pochermolen. In heel veel parken vind je die. En daarachter staat dan nog de uh, koppers Schoteltjes attractie. Ja, die vind je ook overal op elke pretpark. Dus Nederland is uh, net als ons land een welvarend landje hier. Ja hoor, dat klopt wel. Dat hebben wij heel veel passages met winkeltjes erin. Precies ook die vloer erin. Exact de goede theoretisch. Hoeveel winkels Sintra zijn niet zelf bij ons? strandgoed. Ze verkopen ook per deel in het park, per land, een specialiteit uit het land. En in Nederland hebben wij, geloof ik, crepes. Ik val me eigenlijk tegen dat ze geen koffertjes verkopen. Maar het zou best kunnen dat ze het wel gedaan hebben, maar niet aangeslagen heeft. Maar ja, ze hebben in bijvoorbeeld stinkkaas. Ja, heel leuk. ...zal dan maar moeren worden. De volgende! De Piraten in Batavia. Onze voorouders jongens. We gaan eens even kijken wat die maar aangesproken hebben. Piraten in Batavia is een Meg Ride en is gebouwd in 1987. De vaartijd van deze Dark Ride is 8 minuten lang. Ook hier is de wachtrij al goed verteamd. Het begint al met een stuk Dark Ride. Dan kun je spreken over een wachtrijd, dus je altijd rustig. De Dark Rides in het Europa Park kun je altijd zo instappen. Welke je ook pakt. dan komt ze dus ontzettend hoge capaciteit hebben. Ze dus kunnen heel veel behoorlijk wegdraaien. Ja, Captain Sparrow! Daar komen allemaal die piraten van Batavia, jongens. We gaan een rondje varen. Dit is een dark ride, een beetje vergelijkbaar met de Efteling, zeg maar. De Fata Marama. Alleen in stel van onze VOC-mentaliteit van Groover. Dat wij dus gingen kapen, plunderen en dat soort dingen. Heel hot tegenwoordig met zo'n Pieter discussie, met de slavernij. Na die tijd dus. We beginnen meteen met een splash, dus we gaan meteen naar beneden. Een beetje vergelijkbaar met Hollywood in uh, ja, de Hollywood tour in Land. wat is op de, uh, ja, op Fire, Firefly. De behaallijn van dat is mij niet echt bekend. Ja, heel veel niet hebben niet echt een behaallijn. Meestal met goud beginnen dus eerst betreden, vinden ze goud en dan breekt de oorlog uit. Ja, hier zit je meteen in de oorlog. Al gaan we nou een soort markt over. Het lijkt om een soort fort binnengekomen zijn. Uh, ja, een, een stad zeg maar. Vooraan wordt er gevochten nou en dan zijn we in de stad. In de stad is gewoon een markt. Ik denk dat dat een beetje de verhaallijn is van deze attractie. Ondanks die attractie nog vrij oud is en die koppen toch heel goed gedrukt zijn. Het ziet alles er heel netjes uit. Dit is echt kwaliteit dat hier geleverd wordt. Het is echt een hele mooie Dat water. Oh. Het plafondje hier heel mooi weggewerkt met lampen. Echt heel mooi afgewerkt hier. Echt een dark market. spider Spiderman! Hoe verder die in de dark komt, hoe mooier en mooier die wordt. Dit is ook wel heel apart, dat is een restaurant, daar kan je zitten, eten, daar kun je kijken naar een optreden. En dat optreden wordt hier gegeven op het podium, nu is er toevallig niets aan de hand. Maar daar kan dus opgetreden worden, en dan vaart je met een bootje omheen. Dat het publiek daar zit en eigenlijk het podium hier is. Dat is Mooi gemaakt. En dan alles komt in eind, ook aan deze ronde hier in de Piraten van de in Europa Park. Kijk op, er wordt het stationnetje opgeladen. En dat is de bedoeling dat we eruit gaan. We stappen wel beneden uit. Hierna wordt de boot leeg omhoog getakeld en dan kun je boven weer instappen. Dorfstraat van ons dorp en daar verlaten we mee Holland. Kunnen varen met een bootje. Een soort gondoletta, maar dan uitgebreider. Met allerlei beesten langs de weg. Of langs het water. Maar uh, Voodoo in Bellewaarde is ook zoiets. Maar we slaan er vandaag over. suf. Welkom jongens allemaal in Engeland. De London Taxi Company, de Zambala. De Silverstone is een soort oldtimer, maar alleen de wagens rijden op benzine. Je kunt het zelf gas geven en remmen. De autoscooter. Madder RUSSIA Dit is Historama. Historama bevat eigenlijk drie attracties Attractie 1 is de monorail die daar stopt, de kleine monorail Attractie 2 is Foodloop die zit in het gebouw En op de onderste etage is een show Het hele gebouw draait rond en je schuift allemaal kamers op. En uh, daar wordt een geschiedenis gepresenteerd van Europa Park. Hoe het ontstaan is, etc. Verder zijn er ook allemaal uh, manquetes, bouwtekeningen. Uh, Ansichtkaarten te vinden van uh, acht banen die gebouwd zijn. Maar ook van andere attracties. Gewoon het hele geschiedenis van het park. Wat ik in de intro al zei. Europa Park is heel uh, secuur en heel zorgzaam over zijn eigen geschiedenis. Daar wat er ook heel veel te vertellen valt over Europa Park. Dus ben je echt Europa Park fan, dan moet je zeker naar Historama toe. Want dan kun je echt ontzettend veel vinden over een park. Kijk, Dat is Foodloop. Dat staat je eten. Dat gaat naar beneden. Hop. Je Gaat afpakken. En dan kan je daar eten. Dat is eigenlijk alles. En populair dat het is, mensen ongelooflijk. Euromeer. Euromeer is een Mac 8 baan en gebouwd in 1997. De lengte van de baan is 980 meter, de hoogte is 28 meter en de maximale snelheid bedraagt 80 kilometer per uur. Ook opvallend aan deze achtbaan is dat er maar liefst 9 treinen op kunnen rijden tegelijkertijd. Ja. een draaiende achtbaan van MEC. Uh, ja, waar kennen we deze van? Wij kennen deze van bijvoorbeeld de wervelwind in uh, Toverland. Alleen de wervelwind die heeft dan zeg maar geen automatische draait. Deze draait met automatische met motoren. Wervelwind is zwaar zwaarste Het is een bijzonder ding dat er met een deertje, er met de tong die draait. Wordt er nu aangekoppeld. Dan gaan we naar boven. Hè. Een beetje foute technologie, ondertussen draaien we rond en rond. We draaien ondertussen rond en rond en we gaan hoger en hoger. Ja, die ton die draait dus gewoon rond, die baan zit dus er geen ketting op of wat dan ook. Je wordt zeg maar aangehaald en dan moet je wordt gewoon zo naar boven geduwd. Als een ja, schroeven draaien, een zeg maar. Elbosjes steeds. Weet je? Het zien? Ja, we draaien op de steeds van recht rond, een beetje lastig filmen zo. dan. Kijk eens. Helemaal een scut is dat. Het De deur is open en dan gaan we naar buiten jongens. Daar gaan we. Deze zandelen. Oké, okay, buiten aangekomen, draaien we nog wat in het rond en is het een beetje een soort, ja, wat zou je zeggen, een wilde muis. Gewoon de rechte banen. Ja, en het rijdt. Het gaat niet hard. Het is gewoon heel rustig. We rijden langs dat gebouw hier. En ja, wat ik verder moet voorstellen, weet ik eigenlijk ook niet. Ja, het zijn hele hoge flats. Hier wat evacuatiebronnetjes. Zie jullie dat? Kijk, dit is die. Hey. Kijk, daar is de rest van de baan. Ja. Gaat het gaat wel sneller en sneller. En andere bezoekers. <hijen> Oké, okay, we staan achteruit. Nu staan we stil dus. Daar gaan we voor de eerste val naar beneden. Links om achteruit. Lekker door! We draaien ons rond voor de voorwaarde. Hé, helemaal vooruit! Hé, helemaal Andere mensen gaan achteruit! Hallo! Hey. Het is een beetje ruw. Dat hij maar één keer draait. Hij draait achteruit, draait hij in vooruit en de rest van de man blijft vooruit. Het liefst blijven draaien tijdens de rit. Maar leuk leuke afbouw. Die Schlittenfahrt is een Mac Dark Ride, gebouwd in 1998 en de rijtijd is maar twee minuutjes. Allemaal in de slietend hier in Europa. Dit is een dark ride in de stijl van allemaal sneeuw en zo. Eh, een beetje kerstachtig. Ja, eigenlijk niet, want ja, sneeuw heeft op zich niks met kerst te maken. Behalve dat kerst gevierd wordt in de winter. Maar ja, dat is wel hier allemaal naar gemaakt. Dit is wel een getenteerde uh, ja, dark ride. In tegenstelling tot al die andere rides hier zijn deze poppen wel wat uh, ja, ouder. En zijn ze niet echt meegegaan met de tijd. Het is ook een hele kleine ride. En, ja, het is niet echt, is echt een, een, een highlight deze attractie. Voor kinderen is het juist heel leuk om te doen. Die kijken hun ogen uit, landjes en dergelijke. Maar voor het gezin, zeg maar, voor papa en mama en zo, dus jullie heel snel op uitgekeken zijn. Gezien ook de want er stond echt helemaal niemand voor te wachten. Ik kon zo instappen. Dat is eigenlijk vrijwel altijd bij deze attractie. Ik kan nog heel lang verhaal gehouden bij deze attractie. Ik laat jullie gewoon even wat beelden zien en dan gaan we door naar de volgende attractie. Veel toch weer Griekenland. is <tries> Atlantis. Wat zijn nou Tower? Atlantis is een Mac interactieve Dark Ride en gebouwd in 2007. De ritduur is 4,5 minuut En er zit een Endless Change System aan met 58 wagentjes die om zijn eigen as kan draaien. Dit kun je doen door middel van een joystick van links naar rechts te sturen en daardoor draait een karretje. Welkom allemaal we op de Atlantis Adventure. Dit is een Dark Ride met pistolen. Dan kan je schieten. en Dan krijg je punten. Maar ik heb al nul punten, dat Even je even de zo'n stukje kan je draaien. Je kunt er goed bij zetten zo. En dan kan je schieten. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Is het is ongelooflijk jongens. Op zijn neus. Er heeft ook nog een Nederlander aan deze attractie meegewerkt, die hier gewerkt heeft. Die heeft dit wel een beetje bedacht allemaal. Ik moet zeggen, het is heel erg mooi. Goed afgewerkt. Ja, ik, eh, ik vind het een leuk ding dit. Ik ga dan eens even wat rondschieten, jongens. Tot zometeen weer. Oh God. Ja, leuk. der Cassandra Vlug der Cassandra is een madhouse van Mac en is gebouwd in 2000 Aantal zitplaatsen zijn 52 en de ritduur is 3 minuten Het verhaal is mij gewoon compleet onduidelijk dus ik kan je helaas niets vertellen over het verhaal van hoe dat verhaal is. Maar je kunt het wel vinden op de website van Europa Park. En uiteraard aan de ingang van de attractie. Want daar staat namelijk beschreven. Stop. Zo te zien geen pre show hier. Geen idee of die er wel op zit. Er zit ook geen deur in. Voor mij zit hier helemaal geen pre-show op joh. Er staat wel een pop, maar dat is het dan ook. Ze gaan meteen naar de trommel. Welkom allemaal op de vloed der Cassandra. De methuis hier in Europa Park. Ondertussen kijk eens even wat er allemaal gebeurt. De camera gaat scheef staan. En de camera gaat draaien. Het lijkt dus ontzettend dat we verkomen House echt deze stuk kleiner Het verhaal hier is me eigenlijk helemaal niet bekend. Er zat dus geen voorshow bij wat je zag. Geen idee eerlijk gezegd. Het verhaal, nee ik moet dat nog een keer wat het verhaal is. Maar we gaan in ieder geval rond met alles. Ja jongens. Ik ben de kap. Ik moet zeggen, qua effect is deze wel beter filafot, want je hebt namelijk nog in. En je hebt onder je kont je thuis lang een thuislang die heen en weer gaat. Dus dat is wel eens een extra effect. Hè? Maar verder, qua behaal, ja, haalt hij het zeker niet bij Vila voor het Ik moet ja. zeggen, qua rit was je ook nog goed, hij draait best vaak in het rond. Best vaak de illusie dat hij op zijn kop staat. Ja. <laughs> eruit! Poseidon. De Poseidon is een MEC waterachtbaan en gebouwd in 2000 De lengte van de baan is 836 meter en de hoogte is 23 meter maximale snelheid op deze baan is 70 km per uur Aantal bootjes wat op deze baan kan rijden zijn er maar liefst weer 22, weer onnoemelijk veel erop? Ja. Oh, arm jongetje toch. En dan gaan we de first round. Ja, welkom jongens, dit is de Poseidon. Dit is een waterachtbaan, uh, ja, zoals ze dat noemen. Een beetje vergelijkbaar met uh, de Vliegende Hollander in de Efteling. Alleen dat is een hele andere power. Deze echt. Ja, je voelt nu echt dat hij helemaal los ligt, zoals een lotbloem. En duik hij eraan geteeld en een ketting gezet. heel mooi retief, dit stukje. En we gaan meteen naar de eerste val. We gaan naar boven, dus ook tevens de hoogste val en de langste val. En dat is opvallend, want we gaan hier twee keer naar beneden duiken en dan duiken we het water in. Dus uh, 6, 3 zou 2, 1, hoppa, gast erop, daar gaan we jongens. Waar wow, het geen, dat gaat nog wel, maar na duiken we helemaal naar beneden. Hop daar! que viene Not, echt, wat oh, gaan We gaan weer een stukje varen. En dan varen we naar de tweede val. Oh, maar leuk, dat is zo. dan varen we rustig rond, kunnen we genieten van het zonnetje, kunnen we een beetje drogen. Dan krijgen we krijgen dadelijk nog een val. Die dat nooit nog. Oké, okay, we gaan nu naar de tweede val, dus we gaan weer naar boven. Die is iets lager dan de eerste, dat vind ik al vader dat je zou zeggen, ja, je begint laag en dan eindig je hoog. En de tweede, hij is niet zagen geweest, rechtdoor, rechtaan naar beneden. Zoals uh, Atlantica verderop in het park, met een hobbeltje erbij, zo'n super splash. Ik kan zeggen dat dit een mini-splash is, kijk maar. Dus we krijgen ook weer een hobbeltje met airtime, duikt de tunnel door naar vol water in. Die wat water omhoog pompen op de Franse boot gaat. We gaan hem meemaken, we gaan kijken hoe hard hij wordt. Het zou hier wel een stuk minder ruw zijn dan dit. We gaan recht toe, recht aan naar beneden. Daar gaan we! Heeeeeee! Aan ja, het uur zijn! water! Aan het water! water! Dat is voor jullie de leukste moment, ik weet het, maar voor mij niet. En rechtop! Kijk dan hier, zijn... helemaal, zijn... zijn... zijn... zijn... zijn... zijn... zijn... zijn... helemaal nat! Schat, retale man! nou ja, we gaan er volgende keer dus niet achterin zitten, dat weet ik wel. Nou, dat was de posijn en een zeer natte wilwaterbaan. Ik zou hem echt alleen maar doen met mooi weer. Want als je hier met regen ingaat, zit in gaat zitten, je bent zijknap mensen, is echt geen trekje. En verder wel een hele mooie geteamde wilwaterbaan, waterbaan, wat, hoe je het noemen wilt. Maar qua rit is hij wel wat ruw. Pegasus. De Pegasus is ook weer een knap staaltje werk van Mec, dat is een familie achtbaan, Junior achtbaan en is gebouwd in 2006. De lengte van de baan is 400 meter, hoogte 15 meter en de maximale snelheid bedraagt 65 km per uur. Ja, ze hebben wel humor hoor, waarom die paardens afstellingen verboten? Eh, hoe wil ik uitstappen jongens? Het zit vast. Welkom allemaal de Pegasus, we zijn boven en dan gaan we weer naar beneden. Het is een heel soepel baantje, de first drop, lekker hoor! Heerlijk jongens! <tied> Mooi scherp. Ik vond hem bijna niet rijden. Het is echt heel erg mooi. Ja, het is een kiddiecoaster, maar ik vind het meer een family coaster. Dit is echt een achtbaan voor de familie. Iedereen heeft hier plezier in. Jong, oud, groot en klein. wel nou, een korte baan we gaan alweer de laatste bocht in links rechts en dan gaan we de rem in hallo de Pegasus hier in Europa Park prachtig baantje ga halen? Jamie woon je Europa Park Express is de horende. Naast kleine monorail heeft Europa Park ook nog de grote monorail, de Europa Park Express noemen ze dat. De Europa Park Express heeft drie stations voor de normale dagbezoekers. Aan de hoofdingang zit er eentje, in Spanje zit er een en eentje in Griekenland. Er is ook nog een vierde station, maar die is alleen te gebruiken voor hotelgasten. Daar stop je namelijk bij hotel. Tell. De treintjes stoppen er wel, maar... Alleen gasten die daar ja, in het hotel verblijven kunnen uitstappen en doorlopen. Normale dagverblijfgasten worden daar tegenhouden door uh, ja, beveiliging die daar zit en die controleert of je een pasje hebt of niet. Het volgende land wordt Zwitserland. Jungfrau Glattfliga is gebouwd in 1989 en is natuurlijk ook gebouwd door Mac. Opvallend, want er zijn niet zo heel erg veel carousels wat Mac plaatst. Alhoewel, Seasturmbaam, Snelheidsmolen, uh, ja, die Peter Pan, die Kopjesmolen, ja, we komen toch een heel aardig eind. Nou, welkom allemaal op, board op de Gletserflieger. Dit is een soort polyp, maar dan iets anders. Ja, Uniek ding, je ziet hem niet vaak, er zijn er een paar van verkocht geloof ik, maar we gaan hoog. En we gaan <laughs> Nog niet hoor, de laatste rondjes. alleen we gaan landen. Hey, we zijn weer veilig geland, Je kunt er mee, je kunt erin gaan stappen. De volgende alweer, de Zwarze Bobbaan. Die Zwarze Bobbaan is een Mac Bobbaan. En gebouwd in 1985. 478 meter is de baan lang en 19 meter hoog. De maximale snelheid is 50 km per uur. En ook hier kunnen weer ontzettend veel treintjes op, vijf stukjes maar liefst. Welkom allemaal op de Zwijzer bobbaan hier in Europa Park. We gaan naar boven, voor het gaan we door. Dus soort Bobbaan heb je een paar keer meer, Heidepark heeft er bijvoorbeeld één staan en Park Asterix, die zijn alleen veel groter dan deze. Dit is echt een showmodel geweest, want zo kun je een Bobbaan bouwen, een paar bochtjes en dat is het, hij is niet zo heel lang. Maar we gaan hem gewoon eens even lekker doen, Het is prachtig weer, we genieten ervan. model geweest en dan moet je nou eens opletten hoeveel blockbreaks hier er voorbij komen. Dat is niet normaal jongens. Kijk, hier is de wissel van de Reservetreintjes, er komen nog een blockbrake, dan komen nog een blokbreak langs de hele baan, alleen maar blockbrake. Je kunt niet zo'n vijf treinen op die baan, Ongelooflijk hoeveel capaciteit deze baan hebt en allemaal gebruiken. Kan Walibi bijvoorbeeld nog een puntje aan Die Matterhorn Blitz. De Matterhorn Blitz is natuurlijk een succesnummer geworden van MEC. Want dit is namelijk een wilde muis. Hij is gebouwd in 1999 en de baanlengte was 383 meter. Hij is 16 meter hoog en de maximale snelheid is 57 kilometer per uur. Er kunnen maar liefst 12 wagentjes tegelijk over de baan rijden. Zo jongens, welkom op de Matterhorn Blitz. Oh. Dit is echt een knap staaltje. Kijk, dit is een liftschacht. Dit is een hele grote lift. We gaan nu in de lift. De is gaan dicht. Laten nou, we zijn er mensen. daar. Ja goed leuk om te filmen, dank je Hij staat nu beneden, wij zijn boven. En we gaan de wilde muis doen. Een klassieke van Mac, echt heel veel gepopt deze. Alleen deze loopt niet als een Macbaan, baan alsof op de kermis. Wel haarschap, bochtjes. En we krijgen meteen de eerste grote bal. Een beetje XXL-versie op de kermis. Hey, gekke kinderen hoor! Watza! Kennen op de kermis, van links naar rechts. Heerlijke baan is dit altijd. Goed voor blauwe plekken te krijgen. Hoppa! Valt deze nog mee? Maar deze is beter. Goed zo, hè? Heerlijk. Dan gaan we standpesten pesten. Au, Stam gaat mij pesten. Maar nou, stand aan de beurt. Kijk, daar zit nog te lachen. Yeah, 78, miles. Die lijkt ook een beetje zoals dat de kermis. Kijk maar, een beetje, ja, een soort... Ja, wat is het? Een beetje rare doordraaien. Krijgen we een valk? Hey! Hop, remmen weer. Allee, laatste hijspap hier. Matormlet hier in Europa Park. Een van de eerste wilde muisjes. Leuk baantje. Italia, la la la la la. Oh. Geister Sloes Geist is een Mac Dark Ride, een spookhuis en gebouwd in 1982. De attractie begint hier al in de wachtrij. Zoals we kennen in Nederland, op de kermis en zo, met schrik-effecten. Maar meer een dark light. Ja, zoals het carnaval festival. Alleen wat minder leuke figuren. Mensen die opgehangen worden en dat soort dingen. De laatste avond nou, Jezus. ja jij hebt soms al wat schrik-effecten, maar die gaan af en toe aan. Vrede de hele mooie dark light. Dat zijn schimmige geesten, weer spiegelingen. Zoals hier. En erg mooi. Hier komt er ook eentje voor je. Boe. Wat opvalt is dat de poppen best vlak langs de baan staan. Je kan ze in principe gewoon aanraken als je wilt. Nee, later. Dan ben ik niet zo handig op. Dan zien we nog kermisfiguren, de man die geëlektriciteerd wordt, die zie je we wel vaak op de kermis. Je van meer poppen die je ook door andere spookhuizen ziet. Sommige poppen zijn vrij standaard, maar de meeste poppen zijn toch hier voor een vorken van deze attractie. Ook oh, deze darkback is heel oud, maar hij is heel erg up-to-date. Er zijn een heleboel nieuwe dingen erin, ja, die pas een paar jaar oud zijn, zoals die spiegels zoals net, maar hier ook die poppen die licht geven. ziet er erg mooi uit. Er zit trouwens een endless chain system op, zoals carnaval festival en zo. Dus die draaien rond, en zo ga je langs alle scènes. Dat is ook wel leuk. Ik wil even keer bij iemand op de kar, je lijkt net of iemand achter je staat. automatiseerd, dus het is wel even een keer een spook uit. Ja, ga in één keer stapje, dat is ook leuk. 1, 2, 1, idee. 1, 2. Wat maken we in dat soort uh, spook zien? Kijk, meer schrik effect erin. En dan nog een spookhuis hier. Een hele mooie spookhuis, echt prof voor mijn spoken. Dus uh, echt aanraden als je ons spookhuisje hebt, mag je deze zeker doen hier in Europapark. Rijn, uitstappen, jongens. Ja. Wat is Ja, Piccolo Mondo! Piccolo Mondo is een dark ride en is gebouwd door Mac. Echter staat nu de bouwjaar op 2011, maar dit klopt niet, want hiervoor was het Ciao Bambini. En was het een hele andere dark ride. Maar ze hebben in 2011 de hele inboedel naar buiten gegooid en een complete nieuwe Dark Ride van gemaakt. Dus vandaar dat hij nu heet Piccolo Mondo. Wat jullie eens opletten hoe knappe kerel daar voorbij komt lopen. Welkom allemaal in de Piccolo Mondo. We zitten midden in Italië, dus daar is deze attractie ook helemaal naar gemaakt. Het is een kleine dark ride met twee etages, een beetje zoals in een spookhuis op de caravis. De kennen ze niet vaak in pretparken, pretparken bouwen ze meestal alles gelijk op de grond. het is wat bijzonder dat ik hem oog Je hoort hem ook tikken, het zal een anti-rollback hebben de rest is het thema ja, Italië, maar er zit niet echt een figuur bij geloof ik. Ja, de papagaitje achter op de car. Nou, je ziet allerlei dingen in Italië waar ze genoemd op geworden zijn. Het ziet er heel mooi uit, ook deze dar gaat helemaal vernieuwd van binnen. En is helemaal opgeknapt, dus alle effecten die erin zitten, zijn ook heel mooi uitgewerkt. De Park besteedt heel goed zijn aandacht voor zijn Dark Rides. We beginnen meteen met de hier. Wel bijzonder. Ja, je ziet hier Venetië uh, natuurlijk. Er zijn ook leuke scènes, maar het valt op dat deze attracties niet zo populair zijn. Hey, we komen er zo in, stappen zo rustig, ook die keizers Natuurlijk hebben ze maximale capaciteit, maar die darkwijze ligt vrij ja, vlak bij elkaar. Wat ook is, je loopt er snel langsaf en je ziet hem niet zo goed zitten. Dus je moet wel weten dat het er is. Ah, châtain, châtain. Ah, prachtig, ik zou zo geliefd worden hier. Dan ja. gaan we naar beneden, dan gaan we de onderste doen. Die Dark Ride is dus ook helemaal niet zo groot. Hè, voor een Dark Ride uh, in een preppark heb je meestal ja, een paar minuten rijtijd, denk ik, maar twee minuten. Dus vrij kort voor een Dark Ride. Dus dit zijn de laatste scènes. Dat was Piccolo Mundo, een leuke Dark Ride met een vrolijk thema. Gewoon grappig om een keer tussendoor te doen, zeker met kinderen. Het volgende gebied is Frankrijk jongens en meisjes. De Eurotower is gebouwd door Itamin en is een Giro Tower. Als ik het goed uitspreek. Giro Tower in Nederlands. En is gebouwd in 1983. De hoogte van de toren is 75 meter. Dat kan ik wel gebruiken jongens, deureltjes. Right on, Euro sucks. Eurosat is een Mac Indoor 8 baan en gebouwd in 1989. De baanlengte is 900 meter en 25,5 meter hoog. De maximale snelheid op deze baan is 60 km per uur. Er kunnen maar liefst op deze baan 7 treinen rijden. Dat is echt weer in gigantische capaciteit. Dat doen we allemaal in Eurosat. Dit is een hele grote ronde. Die gaat ons dadelijk aankoppelen. En dan hoor je hele foute disco muziek. Zelfs als het Euromeer je gehoord hebt. En dan gaan we naar boven. De wielen drukken ons aan. En we zijn vast. Daar gaan we. We gaan dus rond en rond omhoog, zelfs als het Euromeer, Van boven in de pol. Dan gaan we nu die hele pol rijden met een hele overstart en heel veel vochtig. Je ziet me niet, maar ik ben het toch. We draaien nog steeds in het rond, we gaan nog steeds omhoog. Maar we zien echt helemaal niks. 1, 5, 6, 7. Yes! 6, 5. Oké, de four. countdown, daar gaan we weer! Super jongen, wat een snelheid. Heerlijk, superbaantje. baantje. Hoppa. Kom maar lichte pekken en de remmen. Dan gaan we nooit keer naar rechts. Ga blijven naar rechts duiken. Ho oh, oh. ho, dan gaan we naar links. Andere kant op. Oh, wat een scherp toch. Dan rij je halverwege de bal En dan gaan we verder naar beneden. Nu zijn we onder in de pool. Wow, Wat een snelheid jongens. Hoppa. Schrijf bochtje naar links, we remmen weer. Schrijf bochtje naar rechts. Oh, daar zijn we om beneden. Links, rechts. Oh, wat een baan jongens. Lichte pek overal. we al. Heerlijk dit. Dit is... heel -he mooi. -he oh, echt zacht. Wat een baan jongens. Laatste bocht, laatste keer, laatste maanden remmen. De euro's stad in Europa Park, één van de beste donkraagbanen in Europa. Wat een jongens, schitterend. Universum der energie. Universum The Energy is een MAC-ride, een dark ride met dinosaurussen, en is gebouwd in 1994. De rit duur is 4,5 minuut en heeft een endless change system waar natuurlijk MAC mee bekend geworden is. Welkom allemaal, Universum The Energy. Dit is een uh, oude attractie in het park ook. Maar wel met heel veel poppen erin, allemaal dinosaurusjes. dit zal je verbazen. Maar dit kan nog wel eens een schot in de roos worden met een nieuwe Jurassic Park die eraan komt. Er waren geruchten dat deze attractie weg zou gaan. Maar nu dat Jurassic Park uitkomt, vraag ik me af of we dat nog wel moet doen. Ik denk dat Europa Park de helft helverstander gaat doen om deze te laten staan. Want dan is hij in één keer weer up to date. Ook deze deze Darkguard is helemaal up-to-date in deze tijd, poppen zijn veranderd, zijn aangepacht met wat wekker, dat soort zaken, het ziet er echt een geweldig uit hier binnen. Je hoort het nu heel goed, boven ons rijdt rond. hoor je? Eigenlijk net zoals vintage in Vintageland: je ook zo'n Hollywood-tour, uh, en daaronder is dan uh, ja, die Dark en de bijvoorbeeld een donkere gebouwd. Hetzelfde systeem als hier, zeg maar. Silverstar. Silverstar is ook een opmerkelijke keuze van het park geweest, net als Wodan. Dit zijn de enige twee achtbanen die niet door Mac gebouwd zijn. BM heeft namelijk Silverstar geleverd en is een mega coaster. Gebouwd in 2002 en de baanlengte is 1620 meter. De hoogte is 73 meter en de maximale snelheid bedraagt 127 kilometer per uur. Er kunnen drie treinen over de baan heen rijden en is echt verreweg de meest topattractie van het park. We hebben een speciale ingang vandaag. Dat is deze ingang. We hebben begeleiding, dus we doen alle acht vandaag met begeleiding. Vanavond ook mogen filmen in attracties. Ik doe dat vaak met attractieparken, maar bij deze, zullen we hebben deze, we zullen het even in de intro zetten. Dus gaan we zijn hier de artiest in jongens. Ja. En we zijn onderweg, daar gaan we, de Silver Star. Jongens en meisjes, welkom allemaal op de Silver Star. We gaan naar boven. We zitten bijna front seats. Maar dan gaan we vervolgens weer naar beneden. Dat is de baan die we gaan berijden. Het is een snelle baan, een goede baan, een soepele baan. En dat is de parkeerplaats. Kijk dan hoe druk het is. Dan zien we het andere deel van het park nog. Hierboven zie je een scherm. Dat is dit scherm. Dat is tegen geluidsoverlast. Dat zullen een uh, ja. Dat schermpje uh, tegen gillen. En dat gaan we nu doen. Yeah! Lampen! Hey, nee, airtime! Dan gaan we naar beneden, vol Ja, vlieg in m'n oog, ik weet het niet. Dan gaan we het nog in m'n keer omkeren. Het mooiste aan die baan is dat die volgende parkeerplaats staat hier. Zit er net in een park de taal it! Europa Park voor vandaag? Nou, moet ik eigenlijk nog iets zeggen, alles is gewoon van topkwaliteit hier. Dat was eigenlijk gewoon helemaal niet slecht. Alles goed onderhouden, alles maximale capaciteit, achtbanen goed. Het enige punt wat hier misschien wel een beetje is, dat al die achtbanen een beetje standaard zijn voor Mac als showmodel. He, bijvoorbeeld de zwitser in Heidepark, in Europa, of in Europa Park. Als staat hier die veel uitgebreider, hier heel erg klein. En dus heb je dan meer achtbanen dat het een beetje klein is, maar de capaciteit is echt onnoemelijk groot. En wij doen hier op volop genoten. Dus als je eens een keer naar Europa Park wilt, zeker doen. Maar ga niet in hoogzomer. Veel te druk. En we zijn nu op het laatste seizoen en we moesten nu al 40, 50 minuten wachten op de afbaan. Dus dat moet je zeker niet doen. En wat je ook niet moet doen is van één dag gaan, want dan ga je niet redden. Voor zo'n park heb je gewoon twee dagen nodig. Ik ga nu elk wel naar het volgende park en zie jullie dan. Tot dan. Programma werd mij mogelijk gemaakt door Koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Willow Onderhoudsbedrijf.